Rogier, Restilane. Jij weet er vast alles over te vertellen. Wat ja. is dit? Nou, Restilane is ook weer een merknaam en ja? uh, het is een beetje, of beetje, het is gewoon vergelijkbaar met juvederm. Uh, het, is, het kenmerkt zich gewoon door echt uitstekende kwaliteit. Ja? En uh, wat het grote voordeel is, is het is ook een van de langst bestaande middelen waar de meeste ervaring is. Dus ik, ik weet niet hoeveel het is. Uh, maar dat is echt in de miljoenen spruiten van dit middel verkocht. Zo, oké. Okay. Ja. En waar kan je het voor gebruiken? Dan? Nou, er zijn verschillende soorten hè. middelen. Zoals, ja, je hebt de Resilane Vital. En, uh, maar je kunt het eigenlijk voor alle, alle middelen. Uh, voor alle problemen bijna kan je het, gebruiken. Kan je het uh, gebruiken, inderdaad. Ja. Um, en mensen die het gaan gebruiken, dit product? Ja. Wat, uh, wat kunnen ze verwachten? Je? Nou ja, voor de. De, ja, de oppervlakkige rimpeltjes en uh, dat, dat zijn dan de Restalane Vito... is het ongeveer drie tot zes maanden. Ja. Uh, gewoon de normale fillers is ongeveer een jaar. En in de, de volume-effect is weer anderhalf jaar. Oké, okay, duidelijk. Maar dus als ik het goed begrijp... is, is Restalane weer een merknaam waar dus eigenlijk heel veel dingen ondervallen. Precies. En je kan bijna alles uh, ermee fixen, zeg maar. Ja En wat een grote zeg. voordeel is, is, is, is gewoon... Het is uh, een, uh, een, een merk waar heel veel ervaring Waarom? in de zit, Deel dus echt ja, ja en dus uh, kwalitatief zeer hoog, hoog. is. Duidelijk. Dank je wel voor de uitleg. Alsjeblieft.